Goed, heren, welkom. Uh, we zijn uh, in ons nieuw gebied. Ik stel voor dat we meteen even gaan verkennen. Uh, ik denk dat het hier rechtsom uh, wel handig is. Uh, we gaan een slopende gebied verkennen. Hou er rekening mee. Er uh, kunnen vijanden zijn. Ik ga er niet vanuit. Maar je weet het maar nooit. Ja. Op, uh, westelijke richting. Ja, ja, westelijk richting. Ja? Ja. vlieg over, schrik er niet van. Die zijn hier ook het gebied aan het verkennen. Dus hou uh, daar rekening mee. De Zulu is voor ons beschikbaar mochten we nodig zijn, die staan gereed. Dus uh, let's go. Pas dit gebied daar wel geëvacueerd wordt? Ja, het is wel geëvacueerd. Weet je ook wanneer? Nou, we zitten hier nu een uh, week. Wij natuurlijk pas één dag. Maar een week uh, zitten wij in dit gebied. Dus goed, dat dus zou dat zeker uh, vijf dagen terug minimaal kunnen uh, zijn. Ook rekenen met slangen eventueel, andere wilde dieren. Ik denk uit voor dat beest daar. Ja, dat is spot. Ah, een Ah, lijkt straat rond. Ja. Let op met cactussen. Sniper, ah. let op. Iemand zegt. Negatief. Negatief. ja contact 2 uur achter de rails twee tienhonderd meter joris schaakt, joris geraakt joris geen win geen win geen joris door de kermlijker. ja Mike, 1, 0, 2, 0, 3, 4, 4, 5. Ja, jullie zien dat ik kom hier de kant op. Tot 12 uur. Jory, wat heb je? Ja, ik ben in mijn been geraakt. Ik was bijna in mijn test. In je been. Oké, okay, heb je Tonica aangelegd? 2. Heb je Tonica aangelegd? Ja. Oké. Okay. Ja, je moet hem wat strakker doen. Hou rekening met Sniper jongens. Sniper, misschien nog steeds. Oké, okay, joh, open je mondes voor me. Oké, aanvrij. Oké, blijf je liggen hoor. Ik ga je vest afdoen. Ja. Explosies. Ja, dat is de Boxer. The boxer hier. Zulu, rechts. Hou rekening, nog steeds schietgevecht. Doe je vest uit, doe je shirt uit, ik knip hem open, je wapen leg ik naast ons. Ja. Boksjes te plaatsen. Ja, boksen te plaatsen. Voetbolls. Bokserdekking zoek je hier achter de steen. Doe dus je nou nee, even mijn oogje uh, of mijn lampje in je ogen hey, Ik doen? heb voor jou. Uh, Kijk, een schot in het been, toen ik je aangelegd schotwond in de borstkas, schuin. Uh, waarvoor een uh, kleine drukverband is aangelegd. Um, let op, explosies. De A is vrij, de B ademhaling van 16 per minuut. C een prachtige radialis van 90. Uh, DA++. Mee. En we zijn nog steeds in groot vuurgevecht zoals je ziet. Ja, oké, okay. dan maak ik het me ook stabiel en dan trekken we gewoon die box in en dan uh, gaan we weg met de Ja, ik ga hier nog ja? even mee uh, schieten. Ja, ik, nu, uh, ik geef een vijf. Heb je al een voor mij nodig? Uh, ja, even een tunicat van je been af. Ja? kijken wat nou precies die wond, te kijken of de cover er nog niet zit, daar gaan we nog vooral om. Ik heb geen exit wond gezien achter. Oh, oké. Okay. Is die okay. vijf er okay. eenmaal bij? Ja, A++. Ja. Oh, ja heb je nog ergens anders last in plaats van je benen en je borst? Nee. Nee? Kan uh, iemand even een backboard pakken? Ja. Kijk okay, ga je wel pijnstellen in het even snel. Want ja, uh, we gaan niet zo snel mogelijk weg want hier ligt ook een heel beste. Wim, kan je mijn kaaf vrijdagen in het Ja. Hebben ze echt ja, hoeveel ik... mannen staan? Uh, nee, is het zijn? Eeeh, 2 tot 5. Ik hoorde wel, uh, ik zag een explosie aan de andere kant. ik hoor je met granaten jongens let op. Alleen man terwijl de zone helpen met binnen, twee man, snel die wapen en dan ga ik weg. Ja. Oké, okay. hij zit al vast op 3 omhoog, zeg maar die water. 1, 2, 3. En dan 4, 5, fijner. Ja, snel naar achter. En er 1. Boksen weg. De zoedelvertrekken met één slachtoffer. Sniper nog actief. Ik ja, een beetje efficiënt. Even zo weer. Ja. Rex, 11 uur. Of 1 uur, sorry. 1 uur. 1 uur achter het spoor. Wil je met die RPG uit te schakelen. Spoor geen zicht meer. Eentje 11 uur in dus Achter het spoor mogelijk uitgeschakeld. Had iemand nog gezegd? Ja positief. Eenmaal contact. Nu neer. 12 uur achter Even zo. Zulu voor de papa. Ja, achter strak nog contact. Let op! Nee? Dekt wel. Gaan we naderen? Een minuut stilte, wachten. Geen contact meer zichtbaar, dan gaan we naderen. Ik heb vijf man geteld jullie. Ik ook. Zulu zeg het maar. We hebben er nog uh, slachtoffers. Uh, jongens, check. Iemand van ons uh, gewond. Negatief. Hier niet, uh, zullen. Ja, mag even dan uh, wachten wij over. We gaan naderen, jongens. Voor hou, eentje uh, hou twee, drie uur in de gaten voor snipers. Achter, die, achter dat spoor, daar lag er net eentje. Die heb ik geen zicht meer op gehad Ik weet niet wat daar... Uh, ...verder mee is. Ik ga naar het spoor. Ja. Let ja. op, er is een recht, contact bij die cactus. Achter de cactus, 200 ja. meter. Kleine explosiewagen om achter de cactus, ja er is nog contact. Achterspoor. Achter het spoor is neer. Achterspoor neer, oké. Okay. Nog steeds explosies. Dat was de granaat die ik me zo gooide. Oké. Okay. Waar schieten we op jongens? Eén verdachte aangetroffen. Hier ook één met spoor. Nee. Meerdere schotwonden in de borst. Ja, Nog geen hart. hartslag meer. Nog slachtoffer. Hartslag voelen. Drie slachtoffers hadden we aangenomen. Geen hartslag, is laten liggen. Ja, deze heeft hartslag. Laag hartslag. Die okay. schotwonden zoals ik het kan zien. Ik ga even een wapen veiligstellen Boxer nog nodig? Positief Oké, okay. uh, Zulu papa over Papa zeg maar voor Zulu Ja, één slachtoffer uh, van de tegenstander uh, graag deze kan opkomen Ja, we komen die kant op Dan ga ik met hem mee rijden, ja? Ja Bewaak ik dit, ik blijf bij hem Vier slachtoffer aangetroffen, geen aardslag. Okay. Eén slachtoffer hier aangetroffen, geen harde Oké, okay, vijf man aangetroffen, waarvan één nog met harde slag. Bokser deze kant op. Voor gebied nog even scannen jongens, dan gaan we terug. Dan gaan we niet verder met deze patrouille. Heeft iemand sniper aangetroffen? Dat is voornamelijk voor de mensen die twee uur checkten. Bokser rechtsaf slaan, bokser rechtsaf. Schotwond borst, been. Ik een keer aan. Hoi. Hoi. Hey. Kun je backward backboard meenemen? Ja, neem maar volgens mij. Hey. Wat hebben we? Uh, even kijken, we hebben hem net aangetroffen lage hartslag via de hals gevoeld. Uh, ja, schotwonden in borst en eentje in been. Voor de rest hebben we niks kunnen checken. Uh, lijkt een vrije A te hebben, wel ademhaling uh, van 10. Wat verlaagd. Uh, hartslag nog niet gemeten. D. Niet bij bewustzijn. Oké. Okay. Kijken naar die wonden zit dan toen in de op zijn been. Ja, net aangelegd. Ja, mooi, dan doen we een drukverband om die borsten, om de borstwonden. En dan uh, doe ik even wat medicatie, backboard en dan. Uh... Ik ga met je mee te beschermen. Ja, dat is een strafplan. Ik heb voor die naald alvast. Medicatie daar als jij voor mij dat drukverbandje kan, uh, kan aanleggen. Ja, jongens, gebied veilig hier. Positief. Positief. Oké. Okay. Drukverband op borst. Ja. Ik leg hem aan. Top, medicatie erop. Backboard had je collega oh, neergezet. Collega, ja. uh, even de Pas maken met die banden dat je in ieder geval niet trap valt. Even yes. nog één iemand voor de handjes, dat de hem achterin en dan. Uh... Top, drie omhoog, zes erin. 1, 2, 3. En dan 4, 5, 6. Jij uh, stapt dan in? Yes, ik rij mee. Top. Heer, de rest van de patrouille terugtrekken naar basis. Doei. Uh. Dan uh, tellen we hem eruit en dan kunnen ze met die andere medics mee. Vera, kunnen jullie uh, deze meenemen? Ja, dat komt goed. Potwond in het benen en in de borst uh, is stabiel voor nu. Medicaat zit er al aan. Wat heb je gegeven dan? Uh, ja, het standaardlijstje het ja, lijstje, staat allemaal op uh, de overdracht. Uh... Nou, oh, maar ik wil even een overdracht. Ja, uh, hij heeft een schotwonde in zijn borst en in zijn been. Ja. Uh, paracetamol gegeven voor de pijn. Uh, okay. fentanyl. Ja. En uh, nieuw. En uh, wat ik zeg, hij ligt op een wervelplank, dus uh, hij kan zo met jullie mee. Maar waarom ligt hij op een wervelplank? Ja, makkelijk vervoeren voor ons vanaf het veld. Ah, schot. Salades, heb je die? Ja, is ja uh, ademhaling uh, is 10, hartslag is uh, 156 en uh, bloeddruk is uh, even kijken wat er ook alweer stond. Is 80 over 130. Uh, Jij ja, zegt 80 over 130? Stadion. Ja, ja, ja, ja. Als jullie hem zo snel meenemen dan komt het allemaal goed met hem. Oké. Okay. Ja, ik uh, leg hem hier achterin. Uh, ja. Nou, dankjewel voor de overdracht. Ja, ja. Geen, uh, geen idee. Succes, uh, collega. Uh, hop, op, gast erop. Jongens, dit is een uh, shock. Dus de druk is wel erg uh, Hè? En dan bij een hoge pols. Dat gaat niet goed. Pas erop. Snel meenemen, zou ik zeggen. Ja, dat zou ik ook doen. Dank u. Je hebt gelukkig paracetamol gehad. Dus hij had niets tegen de pijn.